Wie daar? Ik ben weer terug okay. in Nederland bij, bij Blondie in de Arkelhoeve. Hier is. Uh, Weet je niet, ook weer? Oh ja, Kashmir, Kashmir. <lacht> ga je me gaan Ik sta weer tussen de paarden. Yes! Na een weekje weg geweest zijn. Ik ga even lekker poetsen. Ik zo zonder <lacht> zadel lekker stappen. Want Blondie heeft nogal veel spierpijn. Vandaag is maandag en ik ben bij Daan op de Arkenhoeve. Ja. Nu hebben jullie op Instagram natuurlijk van alles voorbij zien komen. En we hebben ook heel veel meningen gezien. Ja, en heel veel, ja, heel veel reacties. Heel veel reacties. Heel veel reacties. Leuke reacties, ook aparte reacties. Bijzondere, reacties. bijzondere reacties. Hele bijzondere reacties. Ja. Maar uiteindelijk is het verhaal natuurlijk vrij simpel. <laughs> Tess en ik zijn een weekje in de Ardennen geweest op vakantie. Ja, lekker. En toen. Moet ook wel eens, hè. Precies. En toen uh, heb ik de hele week blondie uh, okay. getraind. Ik heb de hele week de zorg van Blondie op me genomen. Daarbij uh, heb ik haar een paar dagen gereden, dus getraind. En uh, andere dagen vrij. Nu um, heb yeah. ik haar lekker losgegooid en gewandeld en in de stapmolen. En waarom hebben we dat gedaan, zo saampjes? Uh, nou, Blondie is natuurlijk best een jonge pony. Ja. En test nog uh, qua een pony trainen best heel onervaren. Uh, dus nu kon ik zelf ook een keer goed aanvoelen en echt even een paar dagen achter elkaar. Uh, uh, niet dat ik er een paar dagen echt achter elkaar gereden heb, maar met een dag vrij ertussen. Uh, haar een keer aan hebben kunnen voelen. Wat ja, voor Blondie de beste manier was om haar uh, mooi te kunnen laten lopen. En fijn te laten lopen natuurlijk, hè, want dat is ook belangrijk. Zeker. Mooi is niet altijd fijn. Nee, dat is waar. Uh, maar fijn kan wel mooi zijn. Uh, ja, ik vond het uh, heel fijn om haar zo'n paar dagen achter elkaar te voelen. We hebben vaak fijn gezegd. Ja. Uh, maar dat ik dan daar uh, Tess ook weer mee verder kan helpen. Dat ik mijn ervaring uh, aan Tess kan vertellen. Ja. Uh, en zodat Tess daar natuurlijk ook weer meer in kan groeien. En dat Blondie daar ook weer wijzer van wordt. Dus uiteindelijk is ze hier gewoon in training gegaan. Ja. Een hele week, eigenlijk ja. twee weken, want je hebt er nog een week aan ja. geplakt. Want ja. het leek je verstandig dat Tess hier nog even ja. ook in bootcamp kwam. Ja. Ja. Zodat Tess snapt wat jij haar geleerd hebt ja. en dat uh, jij haar uit kan leggen wat Blondie geleerd heeft. Ja, zeker. En het grote voordeel daarvan is... <laughs> nu gaat ze wel lachen, maar het is dus de bedoeling dat ze ja. wat sneller stappen ja, kunnen maken. Ja, ja zeker. zeker. Dat, dat, uh, ja, ze zitten nu een beetje op een punt dat, ze eigenlijk, dat Tess een beetje denkt... Uh, hè, waar, hoe kom ik nou verder en uh, hoe gaan we het verder doen? En dat we haar zo eigenlijk even een flinke duel de goede richting in kunnen geven... en ook het zelfvertrouwen weer een beetje omhoog kunnen krikken. Precies. En eigenlijk is het dus best handig dat als je allebei jong bent... of. Ook al is je paard of je pony wat ouder, is het soms best handig om daar even een wat ervaren ja, iemand zeker. op te plakken. Ja, zeker. Zodat paard en uh, kind dus weer wat verder ja. kunnen. Ja. Maar dat het dan niet zo'n geworstel wordt. Nee, zeg zeker zo goed. Ja, absoluut, absoluut. Want je ziet natuurlijk veel dat kinderen die nog niet veel ervaring hebben en een pony die dat wel of een paard hè, die dat wel uh, meer ervaring heeft of minder ervaring, maar dat ze heel hard de best gaan doen omdat ze hem dus mooi willen laten lopen. Maar dan kom je bij het verhaal dat mooi niet altijd fijn is. Nee. Um, en zo kan ik de pony leren hoe het fijn en mooi samen kan zijn. Dat Tess dat weer van ons over kan nemen, zeg maar. En zo kunnen ze samen. Hier, verder. Die kant op. Omhoog hè? Oh, omhoog zelfs. Omhoog willen we. Omhoog, omhoog willen we. we. Dus dan zou ze misschien wel ooit eens die BB kunnen verlaten. Zeker wel. Nou, dat mag klopen. We zeker wel, zeker wel. Zoals Blondie aanvoelt, zit er echt veel progressie in. Dat is en wel heel veel gaal. talent ook. Ja, dat, dat is sowieso wel. nog veel leuker om ja. te horen. Ja, zeker. Nee, het is een hele fijne pony uh, om aan te voelen. Uh, ja, je merkt gewoon in, uh, ik merkte in het begin van de week wel dat ze me een beetje uit ging proberen. Dat ze dacht: bij test krijg ik lekker veel meer zin. Dus dat wil ik graag bij jou ook. Maar dat hebben we, ja, eigenlijk heb ik nooit uh, boos hoeven worden. Maar uh, ja, gewoon consequent. En dan nam ze dat heel snel, pakte ze dat aan. En hoe was het nu, nu Tester opgaat? Is het dan al veel geworstel of is het gewoon even aanpakken? Uh, nou, het dat ging een mee. beetje met, met vlagen, hele mm -hmm. stukken heel goed. En ook natuurlijk weer even stukken dat Blondie dacht... Oh, Tess zit op mijn rug, dat is feest, vandaag gaat het dat worden. Um, of vandaag uh, mag ik vooral doen waar ik zelf zin in heb. En dan kon Tess eigenlijk heel goed uitleggen uh, hoe ik dat heb gedaan van de week. En dat Blondie daarvan een beetje dacht... Ah, shit, hier heb ik niet zoveel zin in, want voor jou krijg ik altijd mijn zin. Maar dat, ja, we eindigden echt heel goed. Oké. Okay. Ja, zeker weten. Dus, en nu blijft ze de rest van de week nog even hier. En ja. Dan gaan jullie, uh, gaat ze met stevig nog logeren. Ja. Want logeren is blijkbaar ook goed. Ja, zeker. Want dan kun je uh, onbelast kun je, je paard toch uh, qua spieren goed trainen. Uh -huh. Um, en dan kan je zelf, ja, ik vind zelf altijd met logeren heel fijn dat je ook ziet wat je paard doet. Okay. Zie je dat hij uh, uh, graag een beetje scheef loopt, of juist zijn hoofd een beetje wat anders doet, of in de hals kunnen ze ook wel eens een valse knik maken, Heeft het dan. Ja. Dan maken ze niet een mooie ronding, maar dan zit er meer een knik, een dakje in het midden. En uh, ja, dat soort dingen kan je dan allemaal zien aan de logeerlijn, waar je in je rijrij -rij natuurlijk weer verwezenlijkt. Ja, of last ja, van ja, kan, ja, last kan last hebben van heb. uh, En wat je kunt oplossen. Ja. Oké, okay, precies. Dus uh, nu heb jij ook eerst gereden. Ja, en ja. daarna dan uh, test erop. Waarom doe je dat? Um, dat ik echt zelf... Ja, eigenlijk is het een beetje net als klei hè? Dat ik Blondie alvast een beetje uh, echt kon laten voelen zoals ik het graag wil. Uh, in de hoop natuurlijk dat test dat dan daarna uh, makkelijker kan overnemen eigenlijk. Oké, okay. ja. okay, ik ben het van Malaysia. Vandaag zijn de rollen omgedraaid. Mijn moeder gaat rijden, ik film, dat soort dingen. Ik ga mijn moeder nadoen. Hoe ik, maar eigenlijk hoe mijn gevoel is over hoe zij uh, tegen mij doet met het rijden. En die ga ik filmen. En ik ben echt heel benieuwd wat jullie ervan vinden en of jullie uh, mijn moeder daarin herkennen. Kijk, kijk, kijk. Ben je daar nog steeds niet opgezadeld? gezadeld? Nee, ik wil een TikTok maken. Eerst opzadelen en rijden, nee, dan tiktokjes maken. dit is een challenge. Nee. Uh, doe alsof je dood bent voor je hond, maar misschien kunnen we ook doen. Doe alsof je dood bent voor je paard. Ik zou je vertellen, ik heb het al een keer geprobeerd bij Alice en Alice uh, die liep weg. Oh, maar misschien kunnen we even kijken wat Verona doet. Oké, okay, moeders gaat dood. Kind, nu moet je wel echt opschieten. Mama heeft nog heel veel meer dingen te doen. Ja, dat is waar, kind. Eh, uh, moeder. Ja, chop, tot die telefoon weg, Alles moet je hem inleveren. Ja, maar ik ga eventjes even uh, mijn hashtags erbij doen. Oké, okay. nog ja, één minuutje. Verona, wat vind jij ervan? Okay. Want vandaag zijn de rollen omgedraaid. Is dit leuk? Ja, hè. Eigenlijk hoor ik dan op jou te rijden, hè? Nee. Ja, maar Zo, rijden, maar. hè, hè. Ze gaat eindelijk opzalen. Dat heeft lang geduurd. Tenen naar binnen. Tenen naar binnen. We zijn een weekje op vakantie geweest, wat heerlijk was. Uh, vandaag voor het eerst weer terug en Vroon die heeft toch weer wat last van haar buik. Ja, daar kan je niet zo bar veel aan doen, omdat het een beetje een gevoelig dametje is. Gelukkig heb ik colosan uh, gepakt. We hebben vandaag dus veel gegalopeerd en uh, veel Tenminste, laten buigen in haar buik, zodat alles een beetje los komt. Toen kregen we allemaal olifanten en we hebben colosan. Dus dan gaat ze met colesan en de therapiedeken van Bukos, schat, ze de stal op en dan gaat Christine straks nog even zekens wisselen. En dan zit 2019 er alweer op. En dan gaan we straks nog eventjes... Oeh, hallo schat. Dan gaan we zometeen HVP Rewind opnemen. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik vind dat er niets gebeurt, moet ze aandraven. Als je sterk is aan rechts, rechts de benen, Zo, ja. Heel goed hoor. Ah, oh. Jee, nee helemaal niet. Ze hebben wimpers. Ja Je hebt zulke lange wimpers. Ik wimpers. Het is vandaag het is woensdag. Make-up. 1 uh, januari. 1 januari. Zonder make-up dag. Ze dus is niet helemaal mee eens. Nee. Doe hier maar blur mijn gezicht. <laughs> Wat gaan we doen? We gaan logeren. Uh, ik denk dat het. Ik vind longeren sowieso een nuttige aangelegenheid. En ik denk dat het tijd is geworden dat Tess dat ook gaat doen met blondie. En we gaan nu eerst longeren. Ik vind het eigenlijk altijd het fijnste om te longeren met een dubbele lijn. Dus niet om een paard aan een bijzet te longeren, tenzij ik daar een reden voor heb. Maar om met een dubbele lijn te longeren. Maar voordat je met een dubbele lijn gaat longeren, ja, moet je eigenlijk... Nee, eigenlijk moet je eerst kunnen longeren, gewoon kunnen longeren en begrijpen wat je aan het doen bent en hoe je het aan het doen bent. Dus ik ga Tess eerst even laten longeren, gewoon aan een enkele lijn. Ga ik heel even kijken hoe ze dat doet. Dan ga ik daar uh, ja, of misschien wel niks over zeggen of wel wat over zeggen. En dan daarna uh, doen we nog een uh, dingetje op en zetten we hem toch een klein beetje bij. Uh, totdat Tess dit onder uh, controle heeft en daarna gaan we beginnen met de dubbele lijnen. van Neesje, speel je spel. Ik heb een parcours van 12 hindernissen bedacht. En als ik nog meer moet, dan uh, ga ik gewoon hindernissen rijden. Ik ga lekker inrijden met Vroosje. Uh, nou, speel je spel is een, uh, een springwedstrijd. En dat houdt in dat je elke hindernis van twee kanten mag springen. Maar je mag er maar één keer springen. En je mag zelf je parcours verzinnen. En moeilijke hindernissen hebben meer punten dan makkelijke hindernissen. En wie de meeste punten heeft, die heeft gewonnen. Dat is eigenlijk alles. En er zijn verschillende hoogtes, 40 tot en met 60 geloof ik. En Tess springt mee in de 60 seconden Ik heb vandaag natuurlijk met Verona uh, de wedstrijd gesprongen. En het ging niet heel goed, want er was een kleine miscommunicatie tussen ons. Uh, ik deed wat verkeerd, waardoor Verona het niet snapte. Ja. Ik was heel erg zenuwachtig, waardoor ik... ...niet goed mijn eigen gedrag kon contro ge controleren, waardoor ik vrouwen ook niet goed kon sturen. Dus eigenlijk had ik alleen uh, aan losrijden al genoeg gehad. Hocus pocus pilates! Pets! Die is wel leuk. Paf! Doei. Hi, ik uh, ben Tessa. Hoi, ik ben Daniela. Ik uh, heb gehoord van mijn moeder dat ik les van jou krijg. Vandaag. Ja, dat klopt. Het is vandaag donderdag. En dat betekent uh, springavond. Dus Tess doet vandaag ook een springles mee. En dan uh, ja, gaan we natuurlijk ook even kijken hoe dat gaat. En of ik er daar nog in kan helpen. Gaan we lekker stappen. Oh. Ach, die blondie doet ook gewoon de oortjes naar voren. Dat <laughs> is een soort... Ja, firma volgens mij, voor mensen die met pensioen zijn. Dus die hebben heel de leven hard gewerkt en die zijn daarna met pensioen. Die gaan lekker ergens, denken alleen maar... hè, ik hoef niks meer te doen. En zo ga je ook een parcours rijden. Dan kan je altijd dadelijk, als je een keer MZ springt, kan je een keer hard je best doen. Want dan... Um, komt dat je ook ten goede als je een keer hard je best doet. Want ik weet zeker net als een Bianca, die kan die heeft die jonge paarden leert zo meteen met alle rust alle controle gewoon heel simpel springen ja. maar als ze natuurlijk bij de jonge paarden al hier ha gooi hier trek daar been zus snel door de bocht dan kom je nooit een heel dik parcours rond want je hebt dan alleen maar tijd je, je bent alleen maar bezig om je paard in bedwang te houden en dan moet je ook nog over zulke hoge hindernissen heen. Ja. goed zo oké okay. we gaan een parcoursje springen okay. Um, vandaag is ik weer op Corona. Vandaag ga ik wat liever doen tegen haar. Nou, ik heb springles van Steef, Ze is nu al bezig. En Lena. daarna ben ik. Oeh.